With you. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Geettingen 5L, En vandaag ga ik op pad met Wim, met de B-klasse. Met wat oudere striping. En in dit gebied. Nu krijgen wij daar een melding. Dus ik moet even kijken hoe we daar makkelijk naartoe kunnen via de snelweg. Um, waarom in dit gebied? Omdat ik eigenlijk dacht van nou weet je wat. Hier krijgen we eigenlijk best vaak meldingen als we in de stad zijn aan het rijden. Dus... Um, Waarom gaan we daar niet gewoon eens uh, surveilleren? Want de meldingen die ik daar krijg zijn best leuk. Goeiedag collega's. Um, we gaan even kijken, we krijgen nu een melding. Ik heb het eigenlijk een beetje gemist. Ik geloof een. In... Oh. Ja dat lag niet echt aan mij. Melding van een stil alarm. Dus uh, ja, moet ik de kogel weer in de vesten aantrekken? Dat weet ik niet. Um. Dus ik doe het ook even niet. Ik heb geen idee wat ik daar ga aantreffen. We gaan in ieder geval met vrijstelling die kant op. Dus dat houdt in dat ik uh, wat snelheid maak en inhaal op plekken waar dat niet, uh, niet altijd is toegestaan voor ons als normale burger. Links is vrij, voor mij komt een auto. Ik hou in. Op dit moment ga ik gas geven toch niet, want er komen twee auto's. Ik word gebeld als jullie het horen. En dan rijden we nu dus gewoon even met het verkeer mee. Daar is niks aan te veranderen. We gaan hier wel even langs. We zetten blauw aan voor het verkeer hier. Ik ben heel langzaam, want ik weet hoe het verkeer hier rijdt. Kijk, dat is één, die rode, ja, dat kan ik hebben. Nu hier, ja, hebben we een hier links even langs. Kijk, er achter ons, daar is alles stil. Blauw gaat er weer vanaf en we kunnen gaan karren. Deze B-klasse is gemaakt door Eno Mods en Sysgames. Shoutout naar, oftewel Ido trouwens, NO en Ido. Uh, Shoutout naar Bad Boys. Als ze links blijven rijden, gaan wij er gewoon rechts langs. De auto rijdt hier ook lekker in het midden dan nou, kan ik er niet even langs in een motorclippy dan kunnen we nog langs ja perfect joh zij komen toch best veilig door het verkeer heen tot nu toe is vrij, rechts is vrij. stad. Wie is de chef? Wie ziet hier uit als een chef? Deze mevrouw. Kippen! Oh, hallo mevrouw. Wat is hier aan de hand? Bedankt voor het komen, zegt ze. Oh oh oh. Uh. Uh, ze zegt eigenlijk. Het zijn hun twee dat. Nee. Nah. Die zijn binnen. Dus eigenlijk, er, er zijn twee mensen die werken niet voor ons bedrijf. Of zijn jullie dat wel? Nee, hun we zijn er niet. Uh, iets met vergiftig voedsel en ze zitten nog binnen. Ik ga gewoon eens kijken. Een beetje andere melding dan ik me had voorgesteld. En hier zijn twee medewerkers. Nog meerdere medewerkers, maar twee paarse stipjes. dag, hallo hallo mevrouw weet u wat er aan de hand is waarvoor ik hier ben wat zegt ze Ja, nou laat maar zitten ja ga naar ja wat moet nou Zij dan hallo mevrouw weet u wat er aan de hand is waarvoor ik hier ben, nee ook niet sorry zijn dat precies dezelfde naam? Oké. Okay. Uh, moeten we nou, Wim? Oh ja. Yeah. Moeten we verder zoeken? Uh, daar zijn we twee stippies. Zeg maar als je een crimineel bent en dan komt de politie naar je toe en die vraagt jou weet je wat er aan de hand is, dan zeg je nee en dan loopt we weer verder. Dat is wel makkelijk natuurlijk. Blijkbaar zijn dus wel mensen. Ja nou ja. Ik weet niet waarop Wim baseert wie die moet hebben. Of in ieder geval dit script baseert wie, op wie die moet hebben. Deze mensen zijn er verdacht bij. Of ja verdacht, die staan bij het voedsel. Ja, hallo. Nou, zelfde vraag weer. Zij heet ook Keet Lotter. is allemaal Keet Lotter. Wat de... Er zijn geen eenheden meer nodig. Oké, okay, even kijken. Backupie. Naar achteren lopen rustig. Even kijken. Die daaronder zie ik niet helemaal. Die zal ook wel neer zijn. Er gaat er nog eentje rennen, geloof ik. Wie gaat er rennen? Waar en waarom? Wie gaat wat waarheen? Enemy, waar hangt hij? Ja, nou ver weg. Oké. Okay. Um, goed, wat er dus gebeurde. Die uh, zeiden, ik. Wim zegt van ja het eten is vergiftig of zoiets. ze zeggen nee dat is niet zo. Wim zegt ja dat is wel zo. En vervolgens worden we beschoten. Oké. Okay. Ja goed. Um, ja, dit wordt een pd. En nou ja, dus een, laat ik ze voorop vragen. <coughs> nou, we hebben in ieder geval de twee gevonden die het waren. Dan kunnen we in principe weer verder. Kan ik hier sneller naar buiten? Nee. Je bent er nooit binnen geweest, wisten jullie dat? ik weet niks of jullie dat wisten of niet maar ik wist niet dat dit gebouw zo bestond zeg maar zijn wij gewond? nee joh, niks aan het handje nu gaan we wel weer terug richting ehm uh, crepe, uh, dit geloof ik en omdat daar dus vaak die meldingen komen waar ik het over heb ik zou zeggen ik zie jullie daar zo meteen zo we zijn weer terug in het stadje, dorpje waar we oorspronkelijk dus wilde starten of waar we ook zijn gestart um, Crepesheet heet het hier geloof ik als ik me niet vergis en uh, ja we gaan even kijken wat we nou verder gaan beleven we rijden half de straat of de weg af maar niks uit kan gebeuren ga nou, het voertuig controleren anders even voor ons is niet verzekerd, en ik moet zeggen de lading die erin ligt die ligt nou ook niet echt lekker waarvan je zegt van, zo, dat uh, ligt veilig Er komen nog meer collega's ik laat voor te geven staan waar die hier staat nee, dit kan er zo uitvallen dus in, uh, de lading ligt niet veilig in ieder geval, niet gezekerd Goedendag. Oh, ik heb weer twee dingen um, in beeld staan, hier kunnen we dus helemaal niks mee want als je dit zo doet je krijgt ze niet nee. ja zo hebben oké okay, even kijken goedendag meneer um, ja waarom is dit voertuig niet verzekerd um, dit is een uh, show voertuig en uh, nee, wat zijn nou ik ben er niet echt veel mee op de weg. Ja, dat betekent niet dat je niet uh, uh, mee, uh, dat betekent dus niet dat je maar niet hoeft te verzekeren, wil ik eigenlijk zeggen. Um, ik ga even jouw gegevens controleren. Hey, nee, en, um, de lading ligt er ook niet echt lekker bij. Als je één keer hard remt, dan vliegen of die, uh, die dingen vooruit. En als je één keer hard optrekt, ligt alles erachter. Dus Ze krijg je ook een bekeuring voor. Je krijgt voor twee dingen een bekeuring. wilt rijden met één. Um, geen verzekering, no insurance. En dit individueel. En dan gaan we het voertuig in beslag moeten nemen. Omdat je dus uh, met een niet verzekerd voertuig rijdt. Ik weet nog steeds niet zeker hoe dat nou in Nederland zit. Uh, maar voor nu lijkt het dus wel. Te kloppen dat we hem in beslag moeten gaan nemen. Dus ik ga even een taakwagen vragen. Nu heb ik geschreven. En nee, je kunt uh, hier, nee, heb je nou die, hè? ik vroeg echt voor deze. Zo, mm. so. ik uh, Grape seed. seed. oké. Okay. Nou, wij uh, gaan door, kijken wat we nog uh, aan het hier. We geen gaan een prio 1 melding waarschijnlijk. Vermoed we prio 1 assistentie ambulance. En diabetes. Wat in de vrachtwagen is onwel geworden. Let eerst even het gebied hier veilig af. wat spulletjes in die nodig en dan ja, gaan we snel kijken bij die beste heer goedendag meneer glucose 435 milligram per ja dat zegt me helemaal niks altijd ik ga hier een allemaal onze vragen want ik als leek oftewel wim als politie gaan, gaan er toch niks mee doen 485 mg/dl mm of zoiets. 435 is 24,1. Dat is veel te hoog dan. Oké, okay, wacht. We halen hem even uit de auto. Wellicht dat hij dan neer gaat liggen en blijft liggen. Nee, dat doet hij niet. Hij gaat mij zelfs willen slaan. Hey, chef, luister eens even. Zo. So. Poging 2. Nou, ah, hij is nog steeds niet. Dan doen we maar even alsof hij is geworden en nu hier wel ligt. De ambu draait weer om. Um, ja, dus conclusie, hij heeft een te hoge bloedsuiker. Daar kun je eigenlijk niet veel mee. Insuline normaal gesproken. Maar als de ambu dat niet bij zich heeft, en dat hebben ze ook niet, dan heb je er. Of als hij het zelf niet bij zich heeft, dan heb je er niet veel aan, want de ambu heeft het ook niet bij zich. Oh, jij moet mij hebben ofzo? Wow. I feel you. Dank u. Nou, kijk nu maar bij de beste amico. Hij nou, leeft weer. Ja kunnen we, jullie gaan hem meenemen en ik kan weer op vervolg. En dat ga ik zeker doen. Met een.. Een soort van brancard nice Als we dit ding nou vervangen voor een brancardmodel dan ziet dat er wel kikken uit zo we gaan weer terug we rijden overal en ergens we rijden op verharde wegen onverharde wegen we zijn er melding van mogelijk auto ongeval Er zit één iemand in, verder geen voertuigen in de omgeving te zien, lijkt op een eenzijdig ongeval. Meneer, hallo, kunnen maar horen, nee dat kan die niet, ik wil graag... Uh, een rappetje Maar nou, die hebben we natuurlijk weer verkeerd ingesteld, ja. Dag, laat ik koelen. Cool uh, er er een het responder komen want die heb ik wel in game staan maar natuurlijk komt er weer een BMW die oranje is en een markt dan gaan we meteen naar mijn landen want die moet toch getransporteerd worden denk ik hallo nou, oh, jullie halen hem uit het voertuig, oké. Het is een rack voor dit one. Er komen twee allemaal zelfs. Oh, ja super. Hij lijkt weer. Ik ga takenwagen vragen en heel snel weg hier. Het is namelijk niet op een, uh, op een weg waar, uh, waar verkeer komt, dus wij hoeven daar niet de wegafzetting te doen. Ik ga weer op precies dezelfde plek de fouten en net vloog ik hier ook wel eigenlijk uh, een beetje door de bocht. Zelfde voertuig met weer een lading die niet helemaal klopt. Is. klopt. San Andreas. San Andreas, oh dat is blijven daar. Maar mijn stuur gaat volledig naar rechts, dus ja, dat. jullie zien is voertuig ook slingeren neem ik aan, voertuig voor mij zitten slingeren, die gaan we een stopteken geven en uh, laten blazen. Units. A we gaan daarna even kijken bij melding van een gevecht hier zo. Hopelijk gaat dit voertuig dus ook gewoon meewerken. En kunnen we die of awesome zijn weg snel laten vervolgen of um, aanhouden. Hallo, is het toevallig? Is drugs genomen? Nee, oké. Okay. Hey, blaas even voor me als je wilt. Twee collega's, die zouden ook even naar de vechtpartij kunnen gaan natuurlijk. Oké, okay. alcohol test negatief, drugs test is... Positief, dan mag jij uitstappen, dan ben je aangehouden voor rijden onder invloed. Je bent niet de antwoordplicht, je hebt recht op een raadsman. Niet instappen. Je mag je omdraaien. OC nou, ga je een transport Een uit deze kant op, ik ga je nog fouilleren. Nee. Zo daar wordt Nee, niet geschoten. Goed. Transport 1 is er. Takel, waggel. En dan gaan wij snel door naar die vechtpartij. Nou, ligt er al eentje Nokie. Hallo wat in godsnaam is hier gebeurd. Goeiedag, we gaan er met mevrouw. Ik ga alcohol bijen. Nou, luister eens, hebben we deze direct aangehouden? Gepogen ja, tot, uh, ja, het waren mishandeling. Dan wel stukje moord. Ik wil even weten wat hier uh, gebeurd is. Verder, dus ik ga ook een ambulance meteen vragen voor mevrouw. Mijn mijn vrouw? Ik geen enkele reactie meer in mijn vrouw te zitten. Ik neem hem hier even weg van deze locatie. Oké. Okay, heb je nog dingen bij die je bij mag hebben? Ik ga je fouilleren. ...zakmes. Oké, okay, goed. Hij blijft hier even staan. Ik ga van het transport eenheid voor hem vragen. En even kijken of hij hier... Lane. De vrouw wordt gereanimeerd. Crazy. Hey. Ze leeft wel, dus dan wordt het mishandeling. Um, mits zij aangifte wil doen natuurlijk. Het kan zomaar zijn dat zij straks zegt, nee, was niet nodig. Dus ik ga niet uh, uh, geen aangifte doen en dan staat hij redelijk snel weer op straat. We gaan door naar de laatste melding van de dienst. Hoi, alles goed? Waarom staat je te pissen hier dan? Ik heb het niet thuis, uh, ik red het niet tot thuis. Nou ja, ik... Wacht even Wim. Je spreekt uh, voor jezelf. Oké. Okay. Nee, uh, hey, heer, vervolg je lekker je weg. Laten we eerlijk zijn. Hier pissen, ik vind het geen probleem wim zegt meteen ik ga je een, uh, een bekeuring schrijven maar uh, nee ik ja ik vind het nou we rennen nu wel weg nou, laat hem maar gaan weet je laat hem lekker rennen oprecht hij mag daar gewoon pissen buiten de bebouwde kom mag dat sowieso geloof ik en nu was dit een best afgelegen plek heb ik hem wel nog aangenomen of niet? ja hey, we gaan even uh, het zware vestje aantrekken en naar uh, mogelijke uh, gewapende overvallers of in ieder geval mensen die van plan zijn een gewapende overval te doen ze zijn iets aan het plannen En dat mag niet. Of ja, het ligt er natuurlijk aan. Het kan zomaar een andere situatie zijn dan we dachten. Uh, yes, gaat goed. Konantjes. Go, Ik heb ze het gevoel dat we nog gaan schieten vandaag. Wanneer van denken, heb ik dat al gedaan? Nee, deze dienst nog niet. Hè. Jawel, trouwens wel. Ja, daar ook weer in. Paletto B. Dus wellicht. Dat we daar weer gaan schieten. Nee, nee, nee. Ja. Gebruik maken van alle banen. Uh, ja, lijkt die taken van Kaars of ligt er nou mij? Blauw gaat af. iemand is de witness, de middelste is de witness. Goedag heer. Oké, okay, goed. Hij zegt ik zag deze twee personen hier helemaal uh, raar um, rondlopen en zo en uh, ik heb ze even staan gehad ja, eigenlijk. Nou, goedag mevrouw. Wat uh, was hier precies aan het doen? Ben ben iets van plan. Wat is wandelen illegaal of zo? Je kunt me niks bewijzen. Nou, dan deze hier. De gedag hier. Hij zegt ook niks meer. Nou, goed. Hij hey, uh, lijst chef. Ik wil van jou in ieder geval even een uh, identiteitsbewijs uh, hebben. En van die mevrouw trouwens ook ik heb een collega erbij gevraagd okay, blijf je lang even staan, ah, jij wordt sowieso gezocht, je bent me deze direct aangehouden Als je, je omdraaien, je geen rare clad. dingen doen collega hou die vrouw even in de gaten jij blijft staan jij blijft staan Oké, okay, transportje voor hem gevraagd. Mevrouw, blijf me nog even staan. In, uh, Bay. Ik heb uw identiteit niet kunnen vaststellen. Dat wil ik bij deze wel nog even doen. Anders is het inderdaad wat mijn collega zei. Weg hier en niemand terugkomen als je niks te zoeken hebt. Jij hebt ook nog gezocht. Dat betekent dat je ook bent aangehouden om te draaien. Nou, dat is maar goed dat we controleren. Daarom altijd controleren. Oké, okay, goed. Ik uh, ga nog een vrouwelijke collega vragen. Die kan haar fouilleren en eventueel ook daarna meenemen richting politiebureau. Fouilleer even en neem haar daarna mee. Mensen, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik het jullie leuk voor de volgende gaan een paar dagen nieuwe video wat er gaat zijn. Ik heb zelf nog geen idee. Dus ik laat jullie verrassen. Tot de volgende. Jojo, Die was snel, hè? Ja, die was snel.